Ik ben Jeroen Engela van Proficiency en ik help mensen en ondernemers en bedrijven om een grip te krijgen op de mailbox en elke dag een postvak inleeg. De vraag die ik had aan jou om zeg maar, deel te nemen aan deze workshop ging vooral over, ik maak al video's, die, zat ik, die plaats ik nu eigenlijk gewoon zo op, op internet, op verschillende sociale mediakanalen. Maar ik wil dat er wat professioneler uit laten zien. Dus het moet wat betere kwaliteit worden. Er moet misschien een tekstje onder komen. Er moet een logo in komen. Nou, dat heb ik vandaag geleerd. Ik heb een, een Galaxy, een 6S of S6. Dat gooi ik altijd door de war. Dat een is van de iPhone, de ander is van, van, van Samsung. Maar ja, weet je, dat is een, een, een kwalitatief goede, een goede smartphone. Daar kan ik heel veel mee. Ik gebruik hem ook heel veel, gewoon voor mijn bedrijf. Uh, maar ik vind het ook ongelooflijk hoe, hoe je kwaliteit foto's en, en video's uh, uh, uh, ja, dat apparaat maakt. Uh, dus ja, ik wil, dat, ik wil daar graag meer gebruik van gaan maken voor nou ja, promotie van mijn bedrijf. Dat is heel efficiënt. Als je overweegt om zeg maar, uh, meer met uh, video te gaan doen, omdat je denkt dat dat uh, uh, van toegevoegde waarde kan zijn voor je bedrijf. Uh, omdat je daar omzet mee kan scoren, omdat je daar beter gevonden kan worden in Google. Uh, dan zou ik echt met, uh, met Noortje aan de slag gaan. Uh, omdat zij uh, nou ja, heel professioneel is, uh, een, een mooie website heeft met heel veel tips en tools en heel veel... materiaal en uh, heel veel kennis van uh, de verschillende telefoons. Ik vind het heel knap dat je altijd zeg maar met een iPhone heb gewerkt en nu dat met een, met een Android toestel en ik heb het gevoel dat je daar, nou, dat, dat, dat gaat best heel goed, je weet daar best heel veel van en ik weet hoe ingewikkeld dat kan zijn, dus uh, ik zou het vooral doen.